Ik ben Kauwe Boete. Bij VAROS ben ik adviseur, trainer, cultuursensitief werken en effectief communiceren. Je komt bij deze cliënt binnen. Je ziet een huis vol familie. Ik kan me voorstellen dat je wat schrikt. Ik zou adviseren van deze familie juist gebruik te maken. Ze willen graag helpen. Zoek naar het familielid dat het woord voert. Maak je wens door hem of haar bekend. Informeer familie door hem of haar. benut de kwaliteit van het systeem optimaal.